Mijn naam is Rob Koger, applicatieconsultant bij PostNL. Ik heb vandaag een cultuursessie gedaan met André en Marijke. Wat we hebben gedaan is een, is een rollenspel. Wat erg interessant is omdat je directe feedback krijgt van de acteur. Ik heb daar heel veel informatie van gekregen, terugkoppeling gekregen van André. En ik probeer dat in de praktijk te brengen. Is uh, Erik Boots van PostNL, applicatieconsultant. Uh, vandaag hebben we uh, Oh, cool, uh, ik ben Marjan van Alphen en ik werk bij de Tornak Groep in Utrecht. En met ja, André uh, durft situaties aan te gaan waarbij hij de verdieping zoekt en ook flexibel is. En omdat je nooit weet hoe het uh, loopt, in het rollenspel niet en in het leven niet, uh, werken we heel graag met, uh, met hem samen. Uh, heel snel inspelen op de situatie. En uh, wat ik erg knap vond, dat ik eigenlijk mijn eigen, of de business partners waar ik dan mee te maken heb, hè, die ik dan in de rol terug wil zien, dat ik dan ook daadwerkelijk uh, terug zie in André. Dus dan, uh, yeah, dan ben je gewoon in het spel. Ja, dat vind ik erg knap. <laughs> ik denk dat